Wij kunnen onze masseurs inruilen. Iets ja. wat nu op Marktplaats te koop is. Ja. Ja. En dan mogen we zelf bepalen wat het is. Dat is het idee. Als jullie dat vinden, zullen wij dat financieren. En dan ruilen we natuurlijk tegen, tegen masseurs. Ik zeg, laten we het doen. Daar hoeven we niet lang over na te denken <laughs> nee. volgens mij. Stefan, wat vind jij van een, een supermarkt? Een hele supermarkt. Een hele super, met pijn in mijn hart verkoop ik een goed lopende supermarkt. Klinkt wel interessant. Ja. Of heb jij liever een Harley-Davidson? Ik heb hier een hele mooie driewieler. Dus we kunnen al die dingen ruilen voor ons wellnessparadijs. Ja. Ook wel, wel apart. Volgens mij doen zij mee omdat ze gewoon onderdeel van ons project willen zijn. Ja. En dan denken ze, dan kunnen wij eten leren wat voor fantastische websites ze hebben. En het leuke is, het is ook een fantastische website. Uh, wat dacht je van een super deluxe caravan? Diamanten? Diamanten. Een heftruk dan? Een heftruk kunnen we ook krijgen. Een heftruk, zo'n grote heftruk.